Je weet toch dat meneer Vos... Lijn? Kom op zeg! We hebben het al duizenden keren gedaan. Je kunt nu echt niet je tekst vergeten. Ik onthoud me echt wel hoor. Je troond me nou eens. Ja, ze is hier de baas. Haar vader heeft het hele stuk betaald. Een beetje aandacht voor onze nieuwe zakterlijn in juli. Theaterproductie zal jullie niet schamen. Heb jij alweer niet geleerd voor de overzicht goed? Geen probleem met de SACA de groep Action Lighter Power Speak pen. I'm a rookie. Zerbel S&T. Bear schat, je. Jezus, ik ben alleen maar de regisseur. Als jullie het verpesten is dat niet mijn probleem. Wat we nodig hebben is een visuele metafoor. Een katalist die alles op de kop zet. Een, een, een metamorfose. Hoe voelt het om de klantenservice van Sakta te ervaren? Echt leuk.